Wij krijgen bij Bofema wel eens de vraag, hoe maak je nu een succesvol financieel dienstverlener? Speciaal voor jou onthullen wij het recept. Stap 1. Zorg voor een goede basis. Omdat we in 1963 door BOVAG zijn opgericht, kennen wij de wereld van de mobiliteit als geen ander. Stap 2. Voeg een dosis enthousiaste medewerkers toe. Stap 3. ...biedt een gevarieerd assortiment van verzekeringen, financieringen en rechtshulp. Stap 4. Serveer het gerecht met een glimlach en tas toe! Bovij mij, de financieel dienstverlener voor en door de mobiliteitsbranche.